Ik weet in ieder geval wel uh, hoe je heet, maar uh, misschien is het wel handig dat je dat uh, aan de DvS TV-kijkers ook even uitlegt en wie uh, jouw persoontje is. Uh, ja, Nikki van Heulte, 24 jaar. Ik uh, kom uit Almere. Uh, ja, wie is de persoon Nikki? Uh, rustige jongen. Uh, dat uh, is eigenlijk wat ik erover kan zeggen. Niet veel meer. Uh, nee, ja, ja, precies. En wat, doet, wat doet Wat doet uh, Nikki in het uh, dagelijks leven? Uh, nou ja, voetballen bij DVS, dat sowieso. En uh, daarnaast uh, werk ik uh, bij JD Sport. Dat is een uh, schoenenwinkel slash uh, kledingzaak. Dus uh, dat uh, is wat ik naast het voetbal doe. Mooi. Hey, uh, Nicky, heb jij uh, in, bij Almere gespeeld? Ja, dat uh, neem ik aan van wel. Hè? En, uh, een aardige tijd inderdaad. Uh, om uh, precies te zijn, uh, 18 jaar, heb ik uh, bij uh, Almere City slash Omnewworld uh, gespeeld. Uh, ja, sinds ik uh, vijf jaar was daar in de minis begonnen en eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen tot uh, aan het eerste. Dus, uh, okay. uh, hoeveel wedstrijden heb je in het eerste gespeeld eigenlijk? Uh, in totaal waren dat er uh, veertien. Dus uh, ja, liever uh, hoopte natuurlijk op meer. Maar uh, ja, helaas door een uh, zware blessure is dat uh, nooit echt... Uh, ja, zijn het er niet uh, meer kunnen worden. Ja, dat, is, dat was wel een jammerlijke zaak aan de ene kant. Aan de andere kant voor DVS natuurlijk wel uh, uh, gunstig. <laughs> uh, ja, ja, om het zo te zeggen wel natuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Uh, ja, vervelend voor mezelf. Ik had natuurlijk uh, voor mezelf in gedachten om nog wel wat langer in het profvoetbal te blijven. Maar ja, helaas uh, door een uh, verkeerde draai uh, hield het uh, helaas wat eerder op. Ja, maar uh, natuurlijk heel blij dat ik hier uh, goed ben opgevangen. En, uh, ja. Ja. Is, is Edmund naar jou toegekomen, is DVS naar jou toegekomen of hoe um, is het gegaan eigenlijk? Nou ja, ik, ik, ik stond eigenlijk op dat moment open voor alles toen mijn contract niet verlengd werd en um, ik heb het rustig afgewacht en eigenlijk een beetje via via zijn we met elkaar in gesprek gekomen en uh, ik kende Adria natuurlijk heel goed die hier al zat en uh, ja, zo zijn we in contact gekomen en uh, na, nou ja, eigenlijk na één gesprek was het eigenlijk al, uh, voelde het allemaal wel goed en... Uh, ja, zo, zo is het een beetje gegaan. En je hebt er tot nog toe uh, absoluut geen spijt van? Zeker nog geen spijt van. Nee, nee, nee. Ik, ik heb het prima naar mijn zin. Ik kan het goed met, uh, met eigenlijk iedereen wel vinden. Dus, uh, en het is... Uh hartstikke mooie club waar ik terecht ben gekomen. Hey, en je kan ook je, je ding doen, zoals ze dat zo mooi zeggen, vanaf de rechterkant lekker ja. opkomen? Ja, ja nee, dat was een beetje ook, ja, dat kwam eigenlijk bij het gesprek naar buiten natuurlijk. Hè. Dat ik wel mijn spel, wat ik graag wil spelen, lekker mee aanvallen, maar ook verdedigen natuurlijk. Dat ik dat uh, kon spelen en uh, dat is ook een beetje hoe DVS wilde gaan spelen. Dat, uh, dat kwam uit uh, het, het gesprek naar buiten natuurlijk. Uh, dus ja, daar was ik eigenlijk heel, uh, heel enthousiast over en uh, ja, eigenlijk ook uh, vandaar de keuze. En dat lukte met name, uh, vind ik, uh, tegen IJsselmeervogels uh, ja. in het bijzonder. <laughs> maar ook een uh, fase in de tweede helft uh, bij Sparta Nijkerk. Toen dacht ik ook van, ah oh, dit is Nicky op zijn best. Klopt uh, dat? Uh, ja, ja te, tegen IJsselmeervogels natuurlijk twee keer, uh, twee keer gescoord. Die eerste met een, uh, met een beetje massel, maar... Uh, ja, die, uh, die zaten er goed in op zich. Uh, ja, Sparta en Nijkerk, uh, tweede helft, dat uh, misschien wel een van mijn betere helft inderdaad in het shirt van DVS uh, tot nu toe. Ja, ja, dat, ja, uh, ik bedoel met name dat, dat, dat, dat, dat opkomen en dan uh, Benjamin uh, zoeken. Ja, ja, ja dat, dat is... Dat was in de tweede helft zo mooi Ja, precies, maar dat is ook wat, wat ik echt leuk vind aan het voetbal. Lekker, uh, lekker mee opkomen. Ook, ik, ik vind het aanvallen even leuk als verdedigen dus En uh, ja, als je dat als rechtsback uh, zo elke weer mag doen en je krijgt daar ook de ruimte voor van de trainer hè, dat je dat gewoon mag doen en lekker mee aanvallen ja dat dat vind ik daar, daarvoor daarvoor ben ik op voetbal gegaan lekker lekker aanvallen de, ja. je zei het net al het matcht uh, met de groep en uh, ja het, het is een groepsspelletje, voetbal uh, dus uh, ja met elkaar uh, een doelstelling uh, heb jij een doelstelling uh, nou ja ik denk uh, als dvs zijn dat we altijd voor kampioenschap moeten gaan dat dat uh, dat, dat het uh, het mooiste doel is eigenlijk en uh, ook ambitie van de club denk ik om in die tweede divisie uh, terecht te gaan komen. En dat zou ik zelf ook heel mooi vinden. En daar gaan wij uh, je als DVS-TV heel veel uh, succes bij wensen. Ja, dank jullie wel. Nicky.